Leuk dat je kijkt! Ik wil je graag wat meer vertellen over een supplement dat ik zelf iedere dag slik. Het is een aanvulling om je lichaam op zijn best te laten functioneren. Met alle mineralen en vitamine die je nodig hebt. Het gaat om de Ultra Multivitamin. Dit is een heel fijn supplement om je weerstand wat op te hogen. Door dagelijks maar één pilletje te nemen in de ochtend bij je ontbijt. Doordat dit supplement bio-identiek is, um, dat houdt in dat je lichaam eigenlijk de stoffen herkent en dus ook goed opneemt. Er zitten geen synthetische stoffen in die je weer uitplast. Um, ja, werkt het echt. Ik heb dat zelf gemerkt doordat mijn weerstand niet altijd even goed was. En uh, ja, sinds ik dat, uh, dit supplement ben gaan gebruiken, merk ik dat die echt veel beter is geworden. Ja, en daar ben ik natuurlijk super blij mee. Er zitten een paar hele mooie ingrediënten in, zoals foliumzuur. Die is hartstikke goed inderdaad voor de weerstand, maar ook glucosamine, dat werkt weer door voor het hydrateren van de huid, maar ook tegen kleine fijne rimpeltjes. En dat ja, is ook altijd prettig, hè? we werken hier met huidverjonging, dus van binnenuit kun je daar ook aan werken. Ook zit er vitamine C in, dat de aanmaak van bindweefsel ondersteunt, wat ook natuurlijk weer fijn is voor je huid. Wil je dit product nu ook hebben? Dan kan je deze online bestellen in onze webshop of even langskomen bij PureHuid en dan help ik je graag verder.